In deze tip of the week gaan we het hebben over keep options, oftewel opties bijhouden. Dat is een uh, Alinea-stijl functie, of een Alinea-functie beter gezegd. Uh, en dat is een van mijn favoriete opties. Nu waarom? Ik ga je daarvan proberen te overtuigen in deze tip of the week. Let's check it out. opties bijeenhouden. Ik ga een nieuw document maken. We gaan het eenvoudig houden. Ik ga Facing Pages aanzetten, een A4'tje. Ik ga gewoon een uh, normaal tekstkader laten maken met één kolom. En ik ga er wel voor zorgen dat de functie Primary Text Frame opstaat. Goed, ik klik op create. Hier is mijn document en op pagina 1 staat er al een tekstkader klaar. Dat komt omdat ik die primary textframe functie heb uh, aangeduid. Goed, ik ga hier mijn tekst in binnenbrengen. Ik doe commando D en ik ga op zoek naar mijn files. Die heb ik hier staan. Dat is de brontekstopleidingen en ik ga die gewoon laten inlopen. Even geduld. Voilà. Al die tekst die komt binnen. En we zien onmiddellijk dat InDesign hier een hoop pagina's heeft aangemaakt voor mij. Goed. Waaruit bestaat deze tekst? Ik heb hier een aantal tussentitels of categorieën in het opleidingsaanbod. En Per categorie hebben wij een aantal opleidingen. Zoals dat je kunt zien, is dat eigenlijk telkens een weerkerende formatie van, of een configuratie van tekst. Beter gezegd, we hebben altijd de naam van de opleiding, we hebben een subtitel, we hebben een voor wie is deze opleiding gedeelte, we hebben een description van de opleiding en dan hebben we een aantal opleidingen topics die daarin aan bod komen. Alles is hier al voorzien van paragraph styles en dat is wel belangrijk voor wat we nu gaan doen dat die paragraph styles ook wel degelijk toegepast zijn. Ik ga eventjes alles selecteren en de overrides wissen. Voila. Ik zit hier nog met een aantal missing fonts. We gaan een keer kijken wat dat, dat is. De Meta Pro Italic. Daar zal ik dan de Light Italic van maken. Voila. Um, goed. En dan ga ik die style redefinen of updaten. En dan is dat overal gefixt. Redefine style is al een keer onze shortcut van de week geweest. Goed. Oké, okay, dus wij hebben vaste blokken die steeds weer keren. Dat zijn die opleidingen en die worden afgescheiden van elkaar door af en toe een tussentitel zoals design en layout. Uh, wat heb ik hier nog staan? Ik heb hier fotografie en beeldbewerking enzovoort. Nu, ik heb al die tussentitels, maar ik zou het wel leuk vinden moesten die tussentitels nu gewoon... Ja, Telkens op een nieuwe pagina beginnen. Dat zou toch wel handig zijn. En ik heb geen zin om die allemaal te gaan opzoeken in de tekst en dan een page break daarvoor in te geven. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want daarvoor hebben we net de keep options. Nu. Hoe gaan we dit gaan benaderen? Je kunt dat op twee manieren eigenlijk gaan benaderen. Je kunt het manueel doen, of lokaal beter gezegd, op deze tekst die keep option toepassen. Of we kunnen dat in de Alinea stijl gaan aanpassen. En ik ga onmiddellijk die route volgen. Dus als ik hier design en layout selecteer, dan kunnen we zien hier in de stijlen dat daar de stijl creatieve domeinen op is toegepast. Nu ik ga die stijl openen. En hier aan de linkerkant zien we staan keep options. In het Nederlands zal dat zijn opties bijeenhouden. Nu, ik ga beginnen met de laatste functie, of de laatste optie die we hier in dit uh, venster terugvinden. En dat is de Start Paragraph functie Daarmee kunnen wij zeggen waar dat die alinea moet starten. Nu staat die ingesteld op anywhere, waar. Maar als ik die lijst openklik, dan zie we hier een aantal interessante opties. En degene die ik zoek, is gewoon simpelweg on Next Page. Eigenlijk is dit dus een soort van ingebouwde page break. Dus ik kies die optie, on next page. Ik kan de preview aanzetten en je ziet onmiddellijk dat die automatisch naar de volgende pagina verspringt. Ik ga dat eventjes bevestigen, dan kunnen we een keer door de tekst surfen. En dan ga je zien dat al die titels automatisch op een nieuwe pagina beginnen. Nu, je kunt daar nog een stapje verder in gaan. Hè. In veel brochures gaan we bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat de nieuwe hoofdstukken of sections in mijn document telkens links starten. Of dat die rechts moeten starten bijvoorbeeld. En dat kunnen we ook met die keep options doen. Dus ik duik daar opnieuw in, in die keep options. En in de plaats van gewoon te zeggen on next page, ga ik hier zeggen on next page. Even page, dat zijn de linkerpagina's natuurlijk. Dus als ik die daarop inschakel, dan zien we af en toe gaan er lege pagina's natuurlijk tussen zitten. Maar elk hoofdstuk start nu automatisch op een linkerpagina. Fantastisch al dit. Nu, waar kunnen we Keep Options nog voor gebruiken? Dat is een zeer, zeer handige functie om weduwen en wezen um, te voorkomen. En dit is er zo een. Dit is een weduwe. Dus die weduwe, uh, die weduwe heeft geen toekomst meer, er is een bepaalde uitleg voor. Maar waar dat op neerkomt is, het is een beetje um, knullig dat die een titel hier zo achterblijft en dat de subtitel op de volgende pagina staat. Ook dat kunnen we met keep options oplossen. Nu, als ik eventjes dubbelcheck, zet er mijn cursor in, dan zie ik dat dat de stijl headline is. Ik doe de stijl headline open en ik ga naar keep options. En nu kan ik gewoon bovenaan beginnen. En dan zien we hier een functie, keep with next, hou bij volgende of hou samen met de volgende zoveel lijnen. Nu, ik ga hier voor de zekerheid zeggen, blijf bij de volgende twee lijnen. Ik klik op oké OK en we zien dat die titel nu vasthangt eigenlijk aan die subtitel. Dus die wordt daar met meegesleurd. InDesign zal er dus voor zorgen dat oftewel die subtitel naar de vorige pagina teruggetrokken wordt, of dat de titel meegaat naar de volgende pagina. En in feite kun je zo hele blokken hier gaan samenhouden. Ik ga nog eventjes kijken naar mijn uh, opsomming hier, want die ziet er niet zo netjes uit. Um, ik ga die eventjes aanpassen dat die er een beetje netter netter uitziet. ook die tussenruimte ga ik hier wat gaan aanpassen en ik ga ook deze stijl eventjes redefinen en dan staan mijn opzommingen overal gelijk kijk, hier heb ik weer zo'n probleemgeval dus we hebben hier onderaan de titel, ik ga er eventjes op inzoomen voor jullie we hebben hier de titel, de subtitel dan hebben we de for who en de rest van die opleiding valt op de volgende pagina, nu ik ga het een keer omgekeerd beginnen doen ik ga eigenlijk zeggen tegen de subtitel hier bijvoorbeeld, de subhead, keep options, opties bijeenhouden, blijf bij de voorgaande tekst. Dus zo hangt je die eigenlijk vast aan een titel ervoor. Ik ga hetzelfde doen met die voor wie. Ook daar ga ik bij keep options zeggen. Hop, keep with previous. Oké. Okay. Ik ga dat weer doen voor de description. Keep options. Keep with previous. Oké. Okay. Voilà. Je ziet nu al dat hij hier iets heeft meegetrokken. Um, maar hij splitst nu mijn description in twee. Of mijn voor wie beter gezegd. Ook dat kan ik met de keep options weer voorkomen. Want hier kan ik zeggen, keep lines together. All lines in paragraphs. Het zijn maar kleine paragraphs, dus... Ik wil graag dat die bij elkaar blijven. Ik klik oké, OK, voilà. En nu zie je dat heel dat boeltje gewoon naar de volgende pagina is getrokken. En ik ga dat nu nog één keer doen voor de topics. Ik doe ook die open. Ik ga naar keep options en ik ga zeggen, jij blijft bij de vorige alinea hangen. En ik klik opnieuw op oké. OK. En als ik nu een keer door mijn document ga gaan... Um... Snuisteren, Dan zie ik hier bijvoorbeeld dat er hier nog eentje gesplitst wordt. Hoe komt dit? Dat is de description. En ik heb nog niet tegen de description gezegd. Keep options, keep lines together, all lines. Oké, okay, voilà. En nu zijn eigenlijk alle Alinea-stijlen zo ingesteld. Het is in feite eenvoudig. Ik zal er hier een keer op inzoomen. Dus door middel van de keep options heb ik gezegd, kijk... Gij-titeltje, gij blijft vasthangen aan de subtitel. Tegen de subtitel heb ik het omgekeerde gezegd. Ik heb gezegd, gij blijft vasthangen aan de titel. Voor de voor wie alinea heb ik gezegd, ook gij blijft hangen aan de vorige subtitel. En daarbovenop heb ik bij Keep Options gezegd: jullie blijven allemaal bij elkaar. Alle lijnen in die alinea moeten bij elkaar blijven, mogen niet gesplitst worden over kolommen, verschillende kaders, verschillende pagina's. Blijf samen. En hetzelfde voor de Description: daar heb ik ook gewoon gezegd: bij Description en Keep Options. Keep with previous and keep lines together. All lines in paragraph. En hetzelfde voor de topics. Daar heb ik gewoon moeten zeggen, jij blijft bij de vorige lijn van de vorige alinea. En zo blijft alles netjes aan elkaar kleven. En als ik nu door mijn document een keer ga zoeven, dan ga je zien dat er nergens nog een opleidingsblok van informatie is die gesplitst wordt eigenlijk over meerdere pagina's. En dat is wat de keep options kunnen doen in uw document. Schitterende functie, een van mijn favoriete functies om tekst te gaan samenhouden in zijn configuratie. Vond je dit een interessante tip? Er staat hieronder een grote knop om te subscriben. Doe dat zeker. We brengen geregeld van deze tips uit. En we gaan ook elke maand live op YouTube. Dan kunnen wij ons chatten en praten. Terwijl dat wij uh, het beste van onszelf geven. En wij, dat is ik en mijn trainers. Dus subscriben is de boodschap. En uh, dan zien we elkaar zeker terug in een volgende video. See you later guys. Bye.